Het is heel dun eigenlijk, die lijn tussen Ja, de, je, je, wij lopen natuurlijk balanceren. constant on die ridge van, van de mountain. Hè. Het duurt voor eeuwig om boven te zijn. En uh, stap je één stap te ver uh, daar overheen, dan uh, val je in een heel hent en dan kan je weer om die berg heen lopen. En dan kan je weer de klim beginnen. Ja. Ja. Maar met de feedback die jullie geven, moet het eigenlijk tegenwoordig steeds makkelijker worden voor, uh, voor, uh, voor de topsporters... Om wel ja. op die berg te blijven. Ja, wij detecteren sneller. Wij detecteren ook op een iets andere manier dan dat we in het verleden deden. In het verleden was toch daadwerkelijk alles, dachten wij, te kunnen meten. En dus objectiviteit was eigenlijk het, uh, uh, uh, uh, uh, het, het meten en, en, en dus ook de beslissingen nemen. En nu wordt de atleet daar veel meer bij betrokken. En uh, in mijn beleving is deze combinatie die we nu hanteren echt een ideale. En uh, ja, er komen nog steeds voor dat mensen overreach zijn, hè? dat is een heel leuk woord, maar eigenlijk te veel gedaan hebben voor wat ze op dat moment zouden moeten kunnen. Uh, ja, het, nogmaals, het komt voor, maar een stuk minder dan in het verleden en dat betekent dat ze eigenlijk misschien nog met één handje aan die ridge hangen en dan is het sneller weer terug on top of the mountain dan dat ze helemaal weer moeten omlopen en dat kan soms wel weken tot maanden of misschien wel jaren duren.